Hallo kijkers en welkom bij weer een nieuw magneetvis avontuur. Voor degenen die nieuw zijn, mijn naam is Dirk en we hebben gisteren weer een uh, leuk dag uh, gevist. We waren met z'n vijven, het uh, was erg gezellig. Waar hebben we uh, naar gezocht, uh, we zochten specifiek naar uh, Tweede Wereldoorlog materiaal. Dus leuke uh, voorwerpen of restanten daarvan. Daar hadden we uh, huiswerk naar gedaan en ik moet zeggen het is, uh, het is gelukt. Ook wil ik nog mededelen. Ik zit nu op de 90 abonnees en uh, mij lijkt het een leuk idee om een keer met uh, een van mijn kijkers uh, samen te gaan, uh, gaan zoeken. Dus uh, detectie of magneetvissen. Dus vind jij dit ook een leuk idee? Reageer dan uh, eventjes hieronder op, de, op deze video en uh, abonneer ook als je nog niet geabonneerd bent. En dan ga ik bij de 125 abonnees ga ik iemand uitkiezen. Uh, dan uh, neem ik contact met jou op en dan gaan we samen een keer een leuk dagje zoeken. Voorwaarde is wel dat je dan uh, in Nederland moet wonen, anders moet ik wel uh, heel ver reizen. Maar je bent ook van harte welkom om hierheen te komen. Dus uh, we gaan gauw naar de, naar de video, hier komt hij. Yes, we zijn begonnen. Mooie plek, nieuwe locatie. Achter me staan ze al lekker te werpen en te prikken. Dat is Staat het er niet op? Eerste kogel. jawel toch? Ja. 25. 22. ja. Kogel. Kogel. A50. Ik denk een Nederlandse persoon. Stoek, denk ik. Die ging voor je doen. Ja. <laughs> Kijk eens, Sven is bij ons. Kijk. De vorige keer waren we uitgenodigd uh, om te detecteren, maar hij. Uh, deze keer ben ik uh, de Zan of de uitgenodigd. Dit is de eerste, eerste golf. De eerste kogel. Nice. Hopelijk vinden we meer. Yes. Kijk wat ik gevonden heb. De grendel. Hoogstwaarschijnlijk de grendel van een karabijngeweer. Ik heb hem al even schoongemaakt hier zo. Hier komt een stukje hout tevoorschijn. Dus uh, met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is dit er een. thuis even verder schoonmaken. Nice. locatie 2 dus uh, we gaan nou eventjes hier verder Sven is inmiddels naar huis met zijn vrouwtje en uh, zijn dochter het was wel even gezellig dat ze erbij waren en ik heb nog een, uh, een verrassing ik heb het even uitgezocht Die, uh, wat ik dacht dat het uh, een grendel was van een uh, hembrug dat is dus ook zo en ik heb er drie van gevonden moet je eens even kijken Eén. 2, 3. Kijk, hier zie je nog uh, dat het een beetje bruin is, dus ik denk dat ik hier nog iets van hout heb gezeten. Ja. Dus uh, ja. Een Nederlands karabijngeweer. Geinig. Is dat het? Nou, dan gaan we weer met ons gevonden voorwerp. Uh, yes. Dirk gaat lekker fietsen. Nou. Nog kleine jongen. Ja. <laughs> Ah, oh, ik kom toch weer terug? Hij doet het goed man. Heerlijk. Nou jongens, misschien tot de volgende keer. we zijn weer thuis. Ik heb de grendels even op een rijtje gelegd. Het is dus daadwerkelijk uh, afkomstig van een hemberig karabijn. Het zijn, uh, twee, uh, twee zijn er hetzelfde en eentje is net even wat anders. Ik uh, zal ze even tonen. Kijk, die twee zijn precies hetzelfde. Die is net even wat anders. Kijk, hier staat een AV in. En aan de andere kant het serienummer. 6843. Die 43 die staat ook weer hier aan het achterkantje. Deze heeft als serienummer 5961. En die 61 die staat ook weer hier aan het einde. BV staat hierop. En dan deze. Even kijken. Dat is nummer 7025. Nou, leuke vondsten. En dan heb ik nog leuke informatie over dit uh, type karabijn. De wapens die bij de artillerie-inrichting werden gemaakt, stonden bekend als hembrug uh, uh, geweer karabijn, maar officieel uh, is het uh, Manliger M95. In 1896 had je al vier types uh, met dit ontwerp, want iedere dienst uh, had zo zijn eigen wensen over hoe het uh, geweer eruit zag. Zo had bijvoorbeeld uh, de cavalerie, die droeg het uh, wapen op zijn rug, dus die wou de wortels aan de zijkant hebben. De Koninklijke Magische die had een opklapbare bajonet, dus dat was ook alweer een andere aanpassing. Dan had je nog de Genie en de Artillerie, die hadden ook zo de eigen wens over het wapen. En de Compagnie der Rijwielen, die had ook, een, uh, ook weer net een ander model, of andere aanpassingen. En toen kreeg je in 1917 de Eerste Wereldoorlog. Ja, uh, Nederland bleef uiteraard neutraal, maar het leger kreeg toch een beetje de zenuwen in uh, december 1917. Toen vroegen ze om een uh, nieuw, uh, vernieuwd model van dit uh, karabijn. Toen wouden ze het ook naar één, uh, één model, één uitvoering brengen. Maar niemand wou daar gehoor aan geven, geen, uh, geen dienst. Die wou toch uh, allemaal daar eigen wapen hebben. Dus er uh, werden er weer vier nieuwe gemaakt. Dus ze zat je al aan acht. En in 1937 vonden ze het nog nodig dat ze er eentje voor uh, anti-luchtdoelen uh, uh, ontwierpen. Dus uh, dat was alweer 9. Dus uh, ja, dat was toch wel uh, bizar dat er zoveel uh, van die karabijnen van die soorten werden gemaakt. Goed, dat uh, was het uh, zo'n beetje. Vond je dit een leuke video? Laat even een leuke reactie achter. Vergeet niet te abonneren en ik zie jullie snel bij het volgende avontuur.